Zo, uh, een hele goede morgen lieve, lieve YouTube kijkers van De Stofjes. Eerste kerstdag. Fijn, voor allemaal die uh, kijken fijne feestdagen. Volgende kerst, gezond 2023 wens alvast. vast. Sportief gezien. Uh, sowieso altijd gezond blijven. Dan doen we het allemaal goed. Dus bij deze zeg, was het de fijne dagen. <laughs> Kom maar wat gekheid. Uh, nou Zondag, eerst kerstdag. Gisteravond een uh, feestje. Of tenminste de, de kerstavond. Gevierd uh, bij uh, bevrienden van ons. goemet, Jawel. En uh, wat gaan we straks doen bij mijn zus? Goedemiddag. Nou is dat wel bijzonder natuurlijk. Maar vandaag. Uh, nou is eigenlijk mijn vaderjarig. Goed, die is al uh, heel erg lang geleden overleden. Dus die heb ik al heel lang niet meer. Maar goed, dit is toch wel eigenlijk zijn verjaardag. Ook eerste kerstdag. Uh, dit is een speciale dag omdat dit ook de eerste kerstdag is zonder mijn moeder. Uh, dus ja, dat is wel een speciale. Uh, wij gaan ook naar mijn zus met z'n allen. Uh, dus dat, uh, ja, dat we dat even één keer, in ieder geval sowieso dit jaar, uh, met z'n allen vieren, kerstdag, uh, ja in het teken van. Dus, uh, bijzonder vandaag. In uh, zekere zin natuurlijk niks apart ja yes, kerstdag is vooral allemaal uh, wel een bepaalde dag. We uh, zijn we echt niet de enige, er zijn meerdere mensen die dit soort uh, dingen hebben. Uh, het zij uh, zelfs uh, dat er mensen zijn die uh, vandaag helaas ook uh, uh, een dierbaren moeten laten gaan op de dag van vandaag. Uh, Daar ontkom je uh, niet aan, uh, dat is het leven. Uh, maar goed, ik hoop dan in ieder geval dat het dan wel, uh, allemaal uh, goed komt. Nou, bij ons is dat uh, eigenlijk uh, niks anders. Nogmaals uh, twee speciale dingen. A, uh, dus het feit dat mijn moeder er dit jaar niet meer bij is voor de eerste keer. Uh, en dat het eigenlijk uh, officieel de verjaardag is van mijn vader. Dat hebben wij vroeger altijd bij mijn moeder thuis gevierd, Die vond het altijd wel iets. De eerste kerstdag is bij mij in verband met de verjaardag van mijn vader. Uh, van haar man dus. En dat ging altijd gepaard met uh, lekker eten, koken, uh, noem maar op. nou, uh, dus natuurlijk gaan we die jaren uh, dat wij uit huis zijn dat mijn moeder uiteindelijk niet meer kon. Is dat natuurlijk een beetje uh, verwaterd. Vorig jaar zijn mijn zus en ik nog samen bij haar geweest. Eerste kerstdag bij Katharienhof. Waar zij toen uh, net eigenlijk verbleef. Uh, dus dat hebben we daar gedaan vorig jaar. Ja, en dit jaar zonder. Eerste keer. Is, uh, ja, zal ook wel een gedenkwaardige worden. Toen was het volgende. We waren aan het uh, kokstorven wat we gingen doen met, uh, met eten. En uh, vroeger, vroeger maakte mijn moeder altijd een pan uh, grismeelpudding grisselenpap uh, doorslagen met opgeklopt eiwit. Uh, dat is iets uh, wat er toen als een bijna traditie inging, dat was ieder jaar standaard. Grote pan met grismeelpudding doorslagen met eiwit. Mmm, kostelijk. Dat was zo lekker, dat was eerst van uh, 1 liter naar 2 liter, na bijna 4 liter die ze moest maken en het ging gewoon allemaal op. Het was zo rete lekker, dat was echt niet te geloven. Nou, natuurlijk kun je dan bedenken, we gaan uh, nu uh, dat eten doen bij mijn zus. En wat gaan we als toetje doen? Ik had het een beetje bedacht, wij waren het aan het bespreken van wat gaan we doen? Mijn zus hoeft alleen maar te knikken en ik wist precies waar ze het over had. Zij had hetzelfde idee. Sterker nog, zij had het al gehaald. Dus wij gaan vandaag na het eten proberen om de warme pap, zoals wij dat noemden. Nou, wij noemden dat eigenlijk, mijn zwaar en ik noemde het op een gegeven moment de parme wap, als uh, grapje. Dit is wel eens vaker om dan uh, woorden van de eerste letter van, uh, van de, de, de dingen uh, om te draaien. Dus uh, warme pap wordt dan parme wap. Nou, dat was op een gegeven moment een, een dingetje en uh, ja, dat hebben we heel lang uh, kunnen en mogen vol blijven houden bij, bij mijn moeder, totdat het uiteindelijk uh, dat uh, niet meer ging. Maar, uh, goed, wij gaan dat vandaag dus ook doen. Wij gaan dat vandaag ook doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik hoop dat het, uh, dat het uh, ook net zo lekker gaat worden. Maar goed, dat weet je nooit. Dat weet je nooit. We zullen het afwachten. Goed, dit was mijn uh, korte zondagmorgen vlogje weer. Um, voor de rest nogmaals, voor iedereen, uh, fijne feestdagen, fijne kerstdagen. Uh, een gezond 2023 alvast uh, gewenst. En dan uh, ja, zien we in januari weer terug, oh ja volgende week natuurlijk, gewoon uh, weer een vlog. Want ga ik ga gewoon door. Kerstdag of 1 januari of wat dan ook, maakt helemaal geen donder uit. We gaan gewoon door. Dus volgende week ben ik er gewoon weer bij. En dat is prima. Nou, even een blauw duimpje omhoog, of een duimpje omhoog geven. En even abonneren op de kanaal, dan komt het helemaal goed. Dan kan ik volgend jaar ook weer gewoon lekker door. Al doe ik het niet trouwens, dan ga ik ook gewoon door. Maar het zou wel leuk zijn als dat wel een keer gebeurt. Een paar duimpjes erbij. En een paar abonnees erbij zou ik heel erg op prijs stellen. Dus, nou, nogmaals, fijne zondag, fijne kerstdag. En ik zie jullie volgende week weer terug. En dan zeg ik zoals altijd met een hele korte afscheid. Ik zeg tjoe!